Ik ben hier samen met Blondie. Ik ben er alvast heel mooi aan het poetsen, want we zijn aan het wachten op Suus. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, Ja, prima, maai. Helemaal goed. Hoe is het met rijden? Hoe gaat het met jullie? Met rijden gaat hartstikke goed. We gaan steeds meer vooruit met het rijden en ook met de oefeningen. Dus daar zijn we heel erg voor mee bezig. Oké, okay, en welke specifieke oefeningen? Ze begon wat meer gespierd te worden in haar onderhals, waardoor we meer in de bovenhals nu bezig zijn, waardoor dat we uh, gaan hals laten strekken. Ja. En dat we daardoor ook de bovenkant van de spieren ook meer trainen dat het gelijk wordt. En ja. we zijn ook een beetje bezig met wijken en overgangjes van draf naar gelopen en galop naar draf, omdat je dat best lastig vindt. En dan de lengte pakken waarschijnlijk. Ja. ja, precies. Heel goed. Nou, zoals je gewend bent uh, Tess, ik ga weer uh, palperen ik ga ja. voelen. Ik, uh, en mijn oog doet ook al heel wat. Ik vind uh, in het eerste gezicht wat ik zie heel erg goed. Uh, ze, is natuurlijk ook al, ze wordt ook steeds wel wat ouder en wat volwassener. Uh, ze wordt echt wel meer paard nu. Uh, er zit veel meer body op. Hè? Het, het grappige is, jullie zien er natuurlijk elke dag en ik zie haar met uh, van die tussenposes. Ja. En soms zie je ook wel eens dat een paard door groei en belasting eventjes een terugval heeft. Dat hebben we met haar ook een keertje gehad. Ja. En eigenlijk, wat je nu ziet, ook aan ontwikkeling en aan vulling van de rug en van de, hier, hier op de billen en de hals ook. En ook de spanning, de tonus, de spiertonus. Die was vorige keer was die ook te hoog. En nu zit hij echt heel netjes, uh, heel mooi in de, in de aanspanning. Is dat een goed teken? Is een heel goed teken, ja. ja, ja. En dat ze vorige keer was, ze natuurlijk, iets wat meer strakker in haar lichaam. Ja. En dat heeft ook alles te maken met, met groeien, want ze was toen ook heel erg uh, ja, aan het veranderen. En dan kan dat ook niet allemaal tegelijk uh, in ontspanning gaan. En dat hebben kinderen natuurlijk ook die aan het groeien zijn. Die krijgen ook last van de uh, gewrichten en de spieren. Dit doet ze nu ook beter, het reflex lumaal. Ze komt zelfs even kijken. Hé hey, meisje, even jukken? Ja? Kijk kijk eens hoe lenig. Goed hoor, hartstikke goed, kind. Moet ik ook nog even. Nou, nu het nog even aan de andere kant. Hé hey meisje. Ja. En ik mag ook meer nu, hè? Ja. Je merkt ook dat ze veel meer uh, toestaan. Toe, toe, toe links en rechts een beetje verschil. Ja, links is uh, makkelijker dan rechts. Ja, ik merk het. Goed zo. Mensen vragen zich eigenlijk altijd af van... Suus, wat ben je er allemaal aan het doen? En waarom doe je dan nou zoveel? En de meeste mensen die, die komen voor de zadels... Die doen niet zoveel en ik check ook heel erg op de mobiliteit. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat ik weet gewoon wat ik onder mijn vingers heb. En ook wat ik weet wat de voortgang is van een paard. Want soms kom je bij een paard waarbij de voortgang eigenlijk achteruitgang is. En soms kom je bij een paard, wat net zoals nu met Blondie, die er gewoon echt heel goed voor staat. Ja. Als op dat moment de palpatie en uh, de mobiliteit check uh, laat zien dat, het eigenlijk, dat er wat achteruitgang is. Dan moet een eigenaar dat ook weten, want dan kan, ja. kan de eigenaar kijken naar de training of naar de voeding of naar uh, uh, met de fysio kijken van wat is er dan nodig, wat, wat is er aan de hand, uh, moet ze weer even nagekeken worden, moet ze weer even behandeld worden door de fysio, door de osteopaat, oh maar zie ja dat dacht ik al deze, Goed, ja kom maar kijken. En dat is juist mooi en dat is, dat is weer dat hele management om je paard heen. Hè? Nou perfect, dan gaan we naar je samen kijken. Even kijken, we gaan beginnen met je dressuur. Ja. Oh, wat is die mooi hè. Hij staat ook op de website hè jongens. En in het boekje staat jouw uh, springzadel. Mm. Ja, heb je dat niet gezien? Nee of niet? Oh, nou we hebben, een heeft een boek. En in dat boek staat jouw versie van jouw zadel. Die staat oh, daarin. cool. Oh, ik neem Opa. dat boek mee, volgende keer. Ja, dat is want Hij ligt nu niet in de bus, maar die, uh, hij ligt in de winkel. Ik heb hem wel leggen. En thuis. Maar in de bus volgens mij, nee want ik heb natuurlijk een andere bus nu. Dus uh, in die oude bus lag hij wel. En uh, een beetje naar rechts of niet? Uh, ja. Ja, is goed. Gaan we even fixen voor je. En een beetje. Uh, ik denk dat hij een beetje uit balans ligt als ik het zo zie. En hey, je meisje. Kom heb je het toch goed gevoeld? Ja, heb je ze goed gevoeld? Zeker weten. Ja. Hé hey, kind. Hé, mag ik even je zadel opleggen? Hey? Komt hier hoor. Goed zo vriendin. Nou ja, wat je ziet in de vulling aan de onderkant is dat hij wat naar rechts uh, helt. En uh, qua zitting zie je dat hij iets te ver uh, naar voren ligt. Dus hij ligt inderdaad een beetje overdreven gezien voor het oog. Zo. En je denkt misschien als hij zo legt, nou ik zie het eigenlijk niet. Maar ja, dat is dan weer ons werk. Wij zien het dus wel, dus de ruiter zit iets te ver naar voren. Dus we gaan hem iets meer in balans. Het is, is maar een heel hoor. Het is maar dit kleine beetje. Maar dat zorgt ervoor dat hij straks weer mooi in balans ligt. Dus dat gaan we even fixen. Nemen we hem mee naar de bus en dan gaan we hem aanpassen. Wat we dan gaan doen? is dat we hem weer symmetrisch gaan maken, links en rechts. Dus we maken hem links en rechts weer gelijk. Ook al is hij wat naar rechts gebogen, dat wil niet zeggen dat we alleen rechts aanpassen. Uiteindelijk moet je altijd links en rechts aan elkaar gelijk maken. Want ook al is hij voor, voor het oog alleen rechts ingezakt, links doet hij dan ook veel, want aan de linkerkant zit dan meer druk. Omdat er meer druk op rechts zit, andersom voor de kijker, dan komt er ook meer druk op links, omdat hij dan tegen de schoft aan drukt. Dus beide kanten moet je gelijk brengen, zodat hij weer mooi gelijk op de rug ligt. Zo, hij komt hey, mijn De tafel even aangepast. O, oh, maar niet uit. Nou, we de ruiter weer in het midden zitten. De balans van de kussens is weer links en rechts. Nou kan uh, Tess weer uh, verder ermee. Met blondie. En dan gaan we nu de springzadel nakijken. Het volgende pareltje. Die is wel minder naar voren gebogen dan op de dressuurzadel. Ja, springzadels doen dat ook minder omdat ze minder panel hebben over het algemeen. Dus die hebben eigenlijk minder voering om sneller. Dus je zit al dichter bij je paard, laat maar zeggen. Daar zijn ze ook op, op uh, ontworpen. Uh, dus je zal het altijd met je dressuurzadel uh, sneller in de gaten hebben. Maar ook hier zie ik rechts aardig een. Uh, een kuiltje, dus die gaan we ook eventjes uh, netjes recht maken, links en rechts. Oh. Uh, de boombreedte is ook nog goed, dus dat gaat prima. Nou, Wat we met dit zadel gaan doen is, uh, we gaan hem ook weer wat iets beter in blad leggen. En links en rechts. Uh, dus eigenlijk, uh, de check die we nu doen is gewoon uh, de halfjaarlijkse upgrade van de panels. We gaan hem gewoon weer hartstikke mooi recht maken. En daarna kan Tess weer vlammen. Nou, ook dit zadel gaan we weer uh, mooi uh, symmetrisch maken, links en rechts. En wat ook wel mooi om te vertellen is, is dat pasier ook uh, zijn eigen vulling heeft. Uh, deze synthetische wol zeer veel, veerkrachtig, erg zacht ook, en ook uh, schokdempend voor de paardenrug. En daar wordt ook allemaal over nagedacht en studie naar gedaan bij pasier zelf. Alles voor de paardenrug. Duitse degelijkheid. Duitse degelijkheid, zeker weten. Daar komt je zadeltje weer. Oh, meisje je dus denkt wat is dat allemaal vandaag altijd ook even checken of de boom lekker om het schotje heen ligt dat hij niet drukt dat hij niet knijpt ja dat is mooi nou die kunnen we straks met de springles gaan testen uh, Tess? ja allemaal eentjes ja mooi perfect hij ligt wel een mooi stabiel ja hij sluit hier ook al weer beter aan nou steeds weer heel erg bedankt voor de zangles graag gedaan meis. en dan tot de volgende keer tot de volgende keer ja Alsjeblieft, dankjewel.